Als docent een directe toegang link toevoegen op het dashboard van mijn vak. Ik ben ingelogd en ik ben naar mijn vak gegaan. En ik klik dan op inhoudsblok toevoegen. De betreffende inhoudsblok staat niet in de standaardlijst, dus deze moeten we opzoeken in de app library. Daar staat hij linksboven en uh, vervolgens klik je op deze uitbreiding opnemen. Op het moment wat dit inhoudsblok, digitale digitaal lesmateriaal opgenomen in de lijst met beschikbare inhoudsblokken en je kan erop klikken. Op dat moment verschijnt er een scherm waarin we het betreffende lesmateriaal of leermateriaal kunnen gaan opzoeken. Als eerste kiezen we het boekenfonds waaronder het leermateriaal besteld is. Ik kies mijn vak, in dit geval bijvoorbeeld natuurkunde. En in dit geval zijn er maar drie natuurkunde-materialen besteld. Je plaatst een linkje voor het vak en je klikt op opslaan. En op dat moment staat het linkje in je vak. Eventueel kun je op het potloodje klikken om de link te wijzigen of een link toe te voegen. In dit geval zou ik twee alternatieve methodes laten zien om linkjes te plaatsen. Mocht je de link niet kunnen terugvinden in het boekenfonds of niet weten welk boekenfonds, dan kun je zoeken op alle link, beschikbare links van de uitgever. In dit geval Malmberg, ik kies weer een vak, Biologie. En eventueel kies je een Klas en dan worden alle Malmberg Biologie links van, in dit geval, A voor 1 getoond. Doorgaans zie je je materiaal er dan wel bij staan. De derde methode om een linkje te plaatsen is op basis van de ERN-code die ook terug te vinden is in de bestellingen. Dan kies je voor ERN-code zoeken. Het enige wat je dan moet invullen is de ERN-code. Die is te vinden op de bestellingen. Je klikt op zoeken. Er wordt maar één leermiddel gevonden. Je vindt hem aan en je klikt op opslaan. En het betreffende leermiddel verschijnt op het dashboard van het vak.